Van de is in spraakopname, in afbeelding of informatie over je blik in VR. We moeten onze juridische kaders bijwerken. Met als startpunt wat offline geldt, geldt ook online.